Deze sfeervolle mistige avond op donderdagavond de voorbereiding... Voor de topper afgelopen, of aankomende zaterdag tegen VVOG. Ja, echt een hele Het doet me herinneren aan Ajax-Liverpool. 5-1, zoveel mist. Het is niet te hopen dat er zaterdag nog zoveel mist hangt. Maar we gaan eventjes wat spelers en die supporters interviewen. Op weg naar die, alle, die enorme derby. Naast mij ja, hopelijk een van de basisspelers van de aanstaande zaterdag. DVS 33 tegen VVOG. Je hebt natuurlijk ook een Harderwijk's verleden, Ali Akkla. Uh, nou, uh, ja, ik heb inderdaad een Harderwijk's verleden. Ik heb in de jeugd, uh, even kijken vanaf de stages, uh, toen ik eigenlijk pas op goed voetbal ging. Toen heb ik uh, tot en met de B1 daar gespeeld. En uh, toen uh, ja, naar de DVS verkast, uh, vanaf de A1 eigenlijk daar gespeeld en kampioen geworden en, uh, en het eerste kampioen geworden bij DVS. Dus, uh, ja. Heb je nou nog uh, extra gevoelens voor uh, die wedstrijd van uh, zaterdag? Iets van spanning? Ja, ik wel. Ja, ik denk natuurlijk uh, ja, wel spanning, maar niet meer dan uh, een ander in het team. Zeg maar. Het is toch wel een tijd geleden dat ik daar heb gevoetbald. Uh, maar toch, ja, het is gewoon een derby Harderwijk, Ermelo, ja, vijf kilometer. Uh, ja, dus dat is gewoon uh, ja, heel mooi. Heb je er vertrouwen in? Ja, zeker. Ik bedoel, wij zijn voetballers en competitief allemaal, dus uh, we gaan altijd een wedstrijd in om die te winnen. Dus dat vertrouwen dat, uh, hebben wij denk ik zeker. En uh, volgens mij een goede trainingsweek gedraaid en hopelijk uh, kunnen we dat uh, uit laten betalen aankomende zaterdag. Mooi. En uh, volgens mij ben je weer uh, helemaal fit, want uh, ja, je baalt natuurlijk wel hè, van die blessure. Ja, nee, ik heb uh, vorige week weer 45 minuten mogen spelen, dus... Uh, ja, aankomend zaterdag gaan we zien wat, uh, wat de opstelling gaat zijn. Dus, uh... Ik schat dat je 89 minuten gaat spelen en in de 88 <laughs> minuten de winnende gaat maken. La, la, laten we dat hopen, dan, dan okay. hou ik je eraan. Uh, Oké, okay. gaan ja, we doen. Oké, okay, Tarek, even uh, de aanvoerder van DVS. Ja. Ja. Mooi. Daar heb ik je nog niet eens mee gefeliciteerd, want uh, toen uh, was je nog geen aanvoerder. Nou ja, dat klopt. Dankjewel Piet. Dat is wel een eer, of niet? Dat is een hele eer, absoluut. Ja. Ja. Daar ben ik heel trots op. Kiezen uh, de spelers uh, de aanvoerder of de trainer? Uh, ik denk dat de trainer dat doet. En uh, in samenspraak met de hele, nou ja, met de selectie wordt dat hey, wel of... En uh, bevalt het? Of uh, is die verantwoordelijkheid uh, enorm zwaar? Nou ja, enorm zwaar is, is natuurlijk niet, uh, dat is niet helemaal het juiste woord. Maar ja, het gaat wel gepaard met wat meer verantwoordelijk, verant, verantwoordelijkheden dan voorheen. Uh, maar ja... Dat ja, is niks mis mee. Je hebt natuurlijk heerlijk overzicht van achteruit. Dus als een scheidsrechter een foutje maakt over spelen. Dan, ja, dan, dan zit ik er kort op. Dan is het overduidelijk. Ja, he? ja, dat, dat weet je van mij. Dan <laughs> kort zit erop. <laughs> zit ik er kort op. Hier? Ja, ja, zo is dat. Laat het niet gebeuren. Ja nee. precies. Hey, um, voel jij al een beetje vlinders? Ik in ieder geval wel. Uh, zaterdag. De derby. Vlinders. Ja. Nou ja, dat ja, is toch anders dan een andere wedstrijd. Ja, dat zeker. Ja, ja. Ja. En terwijl je niet eens tegen een vrouwenelftal al speelt. Nee. nee ik, ik had het over Vlinders. Ik, ik denk ja. dat volg ook beter is dan tegen een vrouwenwedstrijd. Nou, volgens mij ook. Denk ja. ik wel. Ja. Ja. Ja. Um, Wat verwacht je van die pot? Ik verwacht een, een hele, hele taaie, taaie wedstrijd. Vooral een wedstrijd op zich. Die, die je niet met andere wedstrijden kan vergelijken. Uh, ik denk niet dat het gaat om, om heel goed voetbal. Ik denk niet dat het gaat om... om om wie, wie ja, de beste spelers, maar ik denk dat het vooral gaat om, om, om strijd, strijdlust en ja, het willen winnen. Wie echt, echt, echt wil winnen. En we hebben een mooie term deze week uh, in de ploeg gebracht uh, van Kenneth. En, uh, een onneembare vesting en dat willen we hier ook wel uitstralen uh, aankomende zaterdag tegen, tegen VOG. Ja, onneembare vesting, dat slaat natuurlijk op de verdediging. En voorin wordt het natuurlijk ja, gatenkaars in de verdediging van VVOG. Dat, ja, nou ja, dat zou mooi zijn als dat zo... Dat zou fantastisch zijn, hè? Dat, ja, ja. Absoluut. Ja. En oh, ik hoop zo dat je onze supporters natuurlijk enorm gaat verwennen. Ja, deze wedstrijd leeft bij de hele club. En vergeet niet, bij ons leeft deze wedstrijd ook absoluut in de spelersgroep en bij iedereen... Uh, uh, en iedereen is dubbel gebrand om deze wedstrijd uh, ja, in ons voordeel, uh, voordeel te trekken. Absoluut. Oké, okay. daar wensen we je heel veel succes mee namens DVS-TV. Ja, dank je wel. je Piet. Yes. Goed, Jan. Je hebt, steeds, je hebt nog steeds een enorme fluwele trap. <laughs> en zo zuiver als maar kan, uh, Jan Doeiwaard. Maar wat verwacht je van uh, zaterdag? Nou, ik zal je eerlijk vertellen, ik ben twee keer bij VOG geweest. En VOG viel mij mee. Ja? Oh! Zo! Zo! Zo! Jan, waar ben je nou man? Koek, koek! Jan, werd afgeleid hoor. Deze stelt niet. Tegen Dovo kwamen ze met 2-0 voor hadden ze met 4-0 voor kon staan. En dan werd, uiteindelijk werd het gelijk. En uh, ik heb ze tegen ACV gezien. Ze kwamen met 2-0 achter, kwamen ze op 2-2 hadden ze er overheen kunnen gaan. Ze verloren met 4-2. Ze blijven met uitvallen, levensgevaarlijk. Daar moet DVS voor oppassen. Ja. Zeker. Oké, okay, bedankt. Gaan we ons ter harte nemen. Op donderdagavond ja, de training voor de wedstrijd tegen VVOG. Ik heb het hier wel eens voller gezien, maar dat zal wel corona gerelateerd zijn. Willem? Ja, dat, dat klopt Piet. Er zijn natuurlijk nog best wel teams bij waarbij mensen niet gevaccineerd zijn. En uh, ja, dan wordt het toch tricky om uh, met z'n allen bij elkaar te komen in de kantine, want je moet wel gecheckt worden tegenwoordig. Dus ja, dan gaat dat niet lukken, dus blijven hele elftallen weg. Uh, Willem, het wordt uh, fantastisch mooi weer uh, zaterdag. Uh, je verwacht uh, denk ik wel heel veel uh, publiek. Uh, mannetje over 2000, 2500 misschien? Nou, mijn teller staat op 2500. En uh, ja... Ik verwacht een vol terras en een volle kantine. Dus uh, wij zijn er klaar voor in ieder geval. Ja, je hebt liever een vol terras dan een volle kantine. Nou, heb ik, ik heb liever beide, gevoel? Piet. Ja? Ik heb liever beide. Volle kantine, kan dat, kan dat dan ook? Ja, zeker. Als je QR... Uh... QR-check. Ja? En als je je eigen laat checken, krijg je een bandje om. Ben je meteen vrij, kun je in en uit blijven lopen in de kantine. Want je bent gecheckt. Je, er is zelfs een mogelijkheid dat jij tijdens de wedstrijd... Of bij de kassa of wat dan ook, dat je prematuur gecheckt wordt. Dat betekent dat je in de rust met die andere 3,500 zo door kan lopen de kantine in. Want je hebt een bandje om wat alleen die dag geldig is. Perfect. En uh, dan komt er ook nog een DJ bij, of niet? Jazeker. Ik heb begrepen dat DJ Nappi. Uh, ja, Nappi hè? Ja, die gaat weer acte présence geven. Dat is en, geen uh, Harry Napp, toch? Of, of, Har nak. Ja, met een antenne op zijn dak. Ha, ja, met antenne <laughs> ja. op zijn dak. Nee, ja. uh, Nappi die uh, gelukkig uh, kan het weer en mag het weer. Ja. Dus we hebben besloten ook om de kantine een uur langer open te ja. houden. Dus laten we alsjeblieft hopen dat er uh, drie punten uitrollen. Ja. Want dat, uh, dat feest wat makkelijker dan. Uh... Dat zou wel heel lekker zijn. Wat verwacht jij zaterdag van de wedstrijd? Piet, ik zou je eerlijk vertellen, ik heb dit seizoen nog geen vijf minuten gezien. Ja. Dus ik. Je kan je, je, je helemaal kan vertellen hoe ze voetballen, ja. hoe ze erin zitten, ja. uh, geen idee. Ja, ik denk dat het spannend wordt en dat uh, uiteindelijk in de 89e minuut 3-2 voor uh, DVS wordt. Ja. Uh, doelpunt ja. Ali Akla. Ja, ik, misschien uh, is het wel uh, vloek in de kerk wat ik nu doe. Maar ik vind altijd dat VVOG beter voorbereid op de derby is dan DVS zelf. En ik, ik hoop dat ik helemaal ongelijk heb en dat we met 4 of 5-1 winnen. Maar... Laten we eerst maar wachten. Ik hoop het ook, Willem. Ja. Een, uh, een hele uh, lekkere zaterdag gewenst. Uh, in Gaat hieroval. zeker lukken. Oké, okay, bedankt. Uh, na, naast mij uh, Martin uh, Timmer. Hè? Dat klopt, uh, Ja, Piet. dat was het, ja, he? ja. De uh, wielrenner. Ja. Welke berg heb je ook weer beklommen in Italië? Uh, ja, we zijn een paar weken geleden naar de Stelvio gegaan met uh, de Veluwse Stoempers. Ja. Dat ken je wel, hè? ons ja, fietsclubje. De DVS, de ja. Veluwse Stoempers. Ja. Dat zijn jongens die niet meer kunnen voetballen, maar nog wel kunnen fietsen. Ja, heel, geweldig. Dus, uh, geweldig lijkt me dat. Heel zwart. Ja, heel sfeervol. Ja, fantastisch. Mooi weer gehad en uh, leuke groep. Ja. Jongens als uh, Johan van Beek, Willem Knoppert, Edward Steenberg en mijn broertje. Ja, de oud-DVS. Sta Staan die hier zaterdag ook aan de lijn? Uh, de meeste wel. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, jij in ieder geval? Ik in ieder geval. Uh, ja, sowieso. Ja. Ja, wat het, verwacht he? je ervan? Ja, ik vind het moeilijk. Ja, moeilijk we zijn hè? jaren natuurlijk de favoriet geweest. Ja. En dan werd het net niet. En nu zijn we niet de favoriet, maar gaan wel winnen. Ja, ja en, ja. en ja, dit, ik vind dat ook prettig. Wij zijn gewoon niet de favoriet. Nee, nee absoluut en, niet. en we gaan uh, zaterdag, denk ik, uh, verrassen. Ik denk dat we een keer moeten laten zien wat ja, we kunnen. Ja, precies. Ja, ook dat. En, en uh, ja. wat dat betreft is het ook nodig... Er zit hartstikke veel potentie in dit team. Ja, het was zaterdag de eerste helft uh, tegen, uh, hoe heet dat, Odin. Homeles. Eerste helft, jonge helft Het leek wel jong 123. Ja, ja. Eh, want het was, uh, hè, dat is onze ja. toekomst. Ja, ja, precies. Ja. Nee, we hebben het talent zitten. Ja, oké, okay, mooi. Ja. En nou uh, komt het er zaterdag hopelijk uit. Ja, dat gaat gewoon gebeuren, hè. Want ik bedoel, het is mooi weer. Ja. Ik denk 2000 man, wat denk jij? Ja, twee, 2500 man. Nou ja, dat denk ik ook. Prachtig weer, Ja. Ja. Doe jij nog een uh, eindstand? Uh, ik denk uh, 2-0 rust, 3-1 eindstand. Mooi, dat is een hele mooie uitdaging. Ja. Daar gaan we het voor doen. Ja, doen we. Ja, we. Oké, okay. okay, bedankt. We zitten hier uh, natuurlijk bij de Klaverjasclub van uh, de voetbalvereniging uh, DVS 33. En natuurlijk Gerbrand Bos, oude uh, elftalbegeleider. Die uh, ja, zit hier uh, lekker kaartje te leggen, uh, ze nu nog een biertje te drinken. En volgens mij stikt hij van de spanning uh, van uh, de wedstrijd aanstaande zaterdag, Gerbrand. Nee hoor, ik denk dat we een regelmatige overwinning gaan behalen. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, is, is van jou niet die, die, die zin van alles wat groen is? Mooi maaien toch? Ja, mooi maaien. Ja, want ja, daar ja, ja, ja, ja, ja. heb jij een diploma voor natuurlijk, of niet? Ja, ja, ja, ja. ja. ja, of, of, ja kent grasmaaier. Uh. Ja, of is dat uh, alleen maar diploma van sneeuwruimen? Ik krijg wel een klotenkaart nou trouwens. Ja, ja echt. <laughs> ja. Ik, ik vind nee, dat je ook uh, gewoon door moet uh, kaarten terwijl je ja. aan het praten bent. Multitask heet dat, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dan, dat kun je wel. Dat kun je wel. Of, dat, uh, of niet? Maar je hebt er vertrouwen in? Ja, natuurlijk. Ben uh. afgelopen zaterdag ook geweest? Ja. Tweede helft zag er goed uit? Ja, hoor, prima. Dat goed zo. Dat, uh, ben in uh, eindelijk weer in een vorm. Ja. En, uh, Wie gaat de scoren zaterdag? Uh, Ali Akla twee keer. Ali Akhla twee keer? Ja, het wordt 4-1. Uh. 4-1? Ja. Zo, dat is een lekkere uitslag. Oké, okay, hou ik jou. Oké, okay, bedankt. <laughs> ja, jij ook. Veel plezier. Zaterdag 9 oktober. Ik had het al uh, heel lang uh, in mijn agenda staan. Zodra het uh, programma bekend was, uh, natuurlijk, DVS 33, uh, VVOG. Dat wil uh, helemaal niemand uh, missen. Zelfs uh, Hielke Sietsma niet, die ergens in Tormolinos uh, zit. En uh, ja, hopelijk uh, voor hem uh, wordt het uh, live uh, uitgezonden. Maar ja, je weet het maar nooit, uh, zeker, met DVS TV. Want uh, soms uh, zenden ze gewoon niet uit. Maar uh, ja, ik heb het gevoel dat uh, deze wedstrijd wel wordt uitgezonden. Want uh, dit is natuurlijk wel een uh, markante pot. En uh, die markante potten die moeten natuurlijk uh, op de gevoelige plaat. Dat lijkt me duidelijk.